Dag dames en heren, de afgelopen tijd was het vrij droog en zonnig weer in de Alpenregio en dat leverde toch niet al te beste wintersportomstandigheden op. Het was vaak zo dat de temperaturen tot op grote hoogte boven nul kwamen. En de sneeuw die er ligt, die is toch wel aardig aangetast. Zowel in de hoogte, in de dikte van de sneeuwlaag. Zeker in de laaggelegen gebieden ligt niet meer zo heel veel sneeuw. Maar ook de kwaliteit is een stuk minder. We zien toch veelal op de pistes een wat vereiste sneeuwlaag liggen. Maar we krijgen ander weer tijdens deze voorjaarsvakantie. Waarin veel Nederlanders afreizen richting het Alpengebied. Gaan de weerkaarten er toch een stukje anders uit. Uitzien. Die hoge drukgebieden die verdwijnen en we krijgen een meer noordelijke stroming vanuit Scandinavië richting Centraal-Europa. En als ik de zaak in beweging zet, dan zien we dan ook dat dit weekend en begin volgende week koudere lucht juist over het Alpengebied schuift. En met een dalende forstrends, een dalende temperatuur en de komst van neerslag zijn de verwachtingen wat dat betreft in ieder geval een stuk gunstiger. Nou, als we inzoomen op het weer, dan zien we op dit moment hoge druk ten westen van Ierland. Er ligt achter mij ook nog een hoge drukgebied boven het oosten van Europa, maar dat verdwijnt van de kaarten. En vanuit het noorden zijn het de lage drukgebieden die zich uitbreiden. Eerst over Nederland, maar uiteindelijk bereikt het ook het Alpengebied later op vrijdag aan de noordzijde flink wat sneeuwval op sommige plaatsen. En vanaf zondag, begin volgende week, dan kan er met name aan de zuidzijde van het Alpengebied ook wel wat sneeuw vallen. En dan zien we volgende week verder een krachtig hoogdrukgebied net ten noorden van ons land, met daardoor continue afstroom van koude lucht uit Noord-Europa richting het centrale deel van Europa en dus ook richting het Alpengebied. Nou, de sneeuwsituatie, heb ik al gezegd, is niet optimaal. De lager gelegen gebieden die beginnen zelfs her en der groen te kleuren. En hogerop, daar ligt nog wel veel sneeuw, maar die sneeuw is toch eens behoorlijk vereist door het droge, zonnige en vrij milde weer van de afgelopen tijd. En als er dan de komende tijd sneeuw bij gaat vallen, dan heb je waarschijnlijk de pech dat door de drukte op de pistes veel van die sneeuw al vrij snel weer naar beneden geskiet en gesnowboord wordt, waardoor die ijzige sneeuwlaag, die oudere sneeuwlaag, ...toch wel weer heel snel aan het oppervlakte komt. Dus de verbetering in de condities, die wordt zeker wel verwacht... ...maar het zal zeker niet optimaal zijn. Poedersneeuw, dat zal maar op een aantal plaatsen zichtbaar zijn. Nou, verder ligt er met name in de hogere delen echt nog wel voldoende sneeuw... ...maar we hebben de nieuwsberichten ook gehoord, bijvoorbeeld in Frankrijk... ...en ook in Zwitserland, zeker in laaggelegen gebieden... ...daar zijn hele pistes zo goed als groen... Daar komt dus wel wat sneeuw bij. En als we dat in detail gaan bekijken, dan zien we hier de sneeuwval die op vrijdag gaat aanvangen. In de loop van de dag aan de noordzijde van het Alpen, massief sneeuwval. Later in het weekend en begin volgende week bijvoorbeeld in Carinthië en ook in het noorden van Italië wat sneeuwval. Delen van Frankrijk die komen er toch wel weer een beetje bekaart vanaf Dus heb je je vakantie geboekt richting de Franse Alpen, ja, dan hoop ik vooral dat je een locatie hebt die vrij hoog zit zodat je nog in ieder geval voldoende sneeuw tegenkomt op de pistes. Zoals gezegd, er valt weer het een en ander aan sneeuw bij. De meeste sneeuw vanaf vrijdag aan de noordzijde van het Alpenmassief. En dan praat je toch wel over een aantal decimeters aan sneeuw op sommige plaatsen. Dat is natuurlijk wel het goede nieuws. En verder, omdat het een stukje kouder wordt in Europa... zien we ook dat in het middelgebergte, in Duitsland en Tsjechië, wat sneeuw valt. Ja, en zelfs dichterbij, Winterberg bijvoorbeeld... Daar gaat de komende dagen een beetje sneeuw vallen. Ik weet niet of de natuurlijke sneeuw voldoende is, maar met het dalen van de temperatuur kan er ook voldoende kunstsneeuw gemaakt worden. Dus wie weet is het zelfs mogelijk om tijdens de krokusvakantie nog eventjes een dagje af te reizen, in de richting bijvoorbeeld Winterberg, om daar toch nog eventjes de lange latten onder te binden. Fijne skivakantie.